Welkom bij Thomas speelt het hart. Wij gaan het hier hebben over kandidaat Peter Kluitens. Laten we hem eens voorstellen. Ik ben Peter Kluitens. Mijn instrument is de piano. Ik doe mee met speelt het hart. En het stuk dat ik heb gekozen is het tweede pianoconcerto van Brahms. Goedemorgen. het is nog heel vroeg. Vandaag is het moment Supreme, want ik ga met Anne-Marie voor het eerst samenspelen op uh, elk op de piano. Ik heb, uh, zoals je kunt zien, de kippen al uit het dook gehaald. Ik heb pas twee nieuwe kippen, dat is wel heel leuk. Anne-Marie komt uit Vans en ze logeert bij ons vandaag. En dan gaan we vanmiddag uh, samen naar uh, Vlajosk. Ik laat mijn piano in en in Vlajosk staat een echte piano. Dan gaan we zien of ze op elkaar zijn afgestemd. Ik kan mijn digitale piano, als het moet, lichtjes verhogen of verlagen van tonaliteit, maar het zal wel meevallen, denk ik. Nu is het echte moment aangebroken, want we moeten samenspelen. En dat is de echte uitdaging: de dialoog tussen het orkest en de solist. En ik weet, zowel in het koor als in de lesgitaar dat ik regelmatig de opmerking krijg dat het ritme niet goed is. Ofwel ben ik te snel, of ik versnel. De syncopen of de triolen zijn niet juist. Dus daar ga ik echt op moeten gaan letten, zeker als je samen speelt. Want een orkest kan zomaar niet zo flexibel zijn dat hij de solist volgt als hij eens versneld of trager gaat spelen. Muzikaal zal deze video niet zo fantastisch zijn, het is vooral voor de jury te laten zien hoe ik nu mijn stappen zet in de echte uitdaging, het samenspel. Ik heb speciaal voor de gelegenheid deze keer mijn auto eens gekeken, grondig gewassen, want we gaan natuurlijk niet met een vuile auto naar uh, vijand rijden. Het is te hopen dat het niet te warm wordt vandaag. Want het is de laatste dagen canicule, zoals ze zeggen in Frankrijk. Uh, boven de 30 graden. Dus zweten gaan we sowieso doen. Ready? Ja, ik Oh, dat, zijn, dat is toch Eén. een vierde goed Ja, maar dit is anderhalf vertel die nodig Jij maakt er tweeënhalf vertel van. Nou, het is één, nee, nee, nee. twee, paragraaf, paragraaf. Want het loopt ook niet synchroon met de linkerhand, want dan, heb je er maar twee, dan hou je er weer één over. Oh my my Wacht, wacht per maand heb je dus vier, vier tel, dus vier triolen. Is, dus de eerste triool is het één. Dat is de eerste. Dat is één. Dan de dus tweede. Twee, drie. En dat is dus een punten. Dit is de half van de derde tel. De tweede helft van de derde tel is dit. Vier, één, twee, drie. Ja, natuurlijk. die, die nou, berg hoor, maar nee hoor. Wat is die laatste triool door ja, iemand? Dat is hier wat hier tel. Dus dat is 1, 2, 3, 4. Ja, dat is zo. En dan moet dan die ronde dat nog bij tusseneen op okay. die die die gerie. We moeten even tellen denk ik. Even zien hoor wat speel je dit. Triool weer, want dat is maar een halve tel die drie nodig daar. Je op acht. Dus je hebt dus eerst een triool van achtste ja. en dan heb je hebt een vierde punt. Dat komt overeen met drie triolen van achtste. Ja. Dit, een, dit, is, dieren is, dieren. dit is een halve tel en dit is een hele tel. Zie je, de dubbe, dit is de dubbele snelheid van die. Ja. Die drie zijn één tel en die zijn een halve tel. En ik raak dat met draad kwijt, want dan ga je. Je vertragen en dan Nou, je, resten... je speelt ze allemaal even, maar dan weet ik niet meer waar ik ben. Ja. Ja, maar dat eerste stukje, dat ging ik mooi ga, we samen op, dat ging echt goed. Dat werd bereikt vandaag. Ja, zo is het. Dat de hoor ja? Oké, okay, ja. Moet dan het traagje hey, Volgens mij Volgens mij is ja. dat gewoon een hand. Ja, Je hebt dan een stond.